Um, hallo, mijn naam is Hossein Mackie. Um, ik, ik studeer hier oh. uit Zoas en ik heb van België gekomen, van een stad um, die Antwerpen genoemd is. En het verschil tussen Londen en Antwerpen is heel groot, want in Antwerpen het is het een hele stille stad. Er zijn niet zoveel mensen die aan het uh, wandelen zijn op de straat en, en in Londen het is het helemaal anders. Er zijn heel veel mensen die alles doen en het is een hele mooie ervaring. ja.